Ben je gewonnen? Nee, ik doe niet. Ah, waar zijn mijn verliezen? Het? Aan tweede zijn Dat is de tweede plaat. Dan aan je voedelen. Wie heeft vanmiddag voetbal gespeeld? Ja, jullie zijn verloren, heb ik gehoord. En ik zag het een beetje traantjes zijn gekomen, hè? Ja, dat is normaal, hè. Ik denk dat. Dat moment is eigenlijk om een vulkaantje te doen. Ja. Ja. Je mag allemaal achter je stoel gaan staan. Na een onrustig moment, als er een ruzie is geweest of het is heel druk geweest op de speelplaats, euh, dan vragen de kinderen zelf naar het vulkaantje. Goed, prop het maar in dat balk. Ga je meedoen? Robin, al uw verdriet eh, van daarnet. Dus wat dat wij doen is die gevoelens bundelen in een, een soort van balletje en we laten dat opborrelen als een vulkaan en dan barsten we uit. Ja? Ja, het is er. Het Ik zag wel aan de jongens dat het nog altijd moeilijk was. Dus het is niet altijd dat dat, dat meteen werkt, van oefening. We zijn ook blij om heel veel dingen. Hè. We zijn blij omdat we de tweede plaats hebben bereikt. Dat is wel een zelvermiddag. Maar dan eindigen we met dat fonteintje. En dan zag ik wel alweer een glimlach op het einde van, van de oefening. Maar al die mooie, lieve, vrolijke gevoelens in je mandje. Oké, okay, laat het maar naar boven komen. En dan gaan we het over de wereld uitsproeien. Omdat we ook toch blij kunnen zijn. Ja. Het is ook het feit dat je daar gewoon een beetje aandacht aan besteedt. Dat ze zich al gesteund voelen. Neem bewust plaats op je matje. En als het voor jou comfortabel voelt, kan je je handen langs je lichaam leggen. Mindfulness verwijst naar een wel bepaalde manier van aandachtig zijn. En wel op de volgende wijze, je aandacht wel bewust bij het hier en nu brengen, zonder dat je daar nog allerlei andere dingen bij begint te denken. Zonder dat je gaat oordelen of veroordelen. Gewoon opmerken wat er is. Niet meer en niet minder. Laat je gedachten... Gewoon komen en gaan. Als mensen aan mij vragen van waarvoor kan je mindfulness kan gebruiken, leerkrachten of gelijk wie ook, dan verwijs ik ze meestal naar de stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek. En daaruit kunnen we leren dat mindfulness zekere effecten kan hebben of mensen kan helpen die te kampen hebben met, en dat zijn de grote drie eigenlijk, angst, stress of depressieve uh, gevoelens. En wat hebben die drie gemeenschappelijk? Dat is dat het gaat om uh, problematieken waar heel veel piekeren mee te maken heeft. Hoe was deze meditatie voor jou? Uh, dus ik ben hier omdat ik vind dat wij vaak in het onderwijs essentie verliezen. We steken zoveel energie in dingen die naar ons hart en ons gevoel uh, weinig opleveren. En ook deze week zijn er weer ongeveer zes collega's bij ons op school die thuisgebleven zijn omdat het allemaal te veel is. En ik heb dan de idee, niets met mij. Dat wil ik gewoon niet. Al sta je voor een joelende bende leerlingen, jij kan ervoor kiezen, nu ga ik eerst drie seconden staan. Mindfulness kan bijdragen om meester te worden over jezelf, over je eigen beleving. Want de omstandigheden kunnen wij niet veranderen. In onze klas, in de structuren, hebben wij niet in handen. Maar wat we wel kunnen veranderen is, hoe beleef ik die toestand? Zoals de meeste psychotherapeutische benaderingen of psychologische behandelingen, is ook mindfulness eigenlijk in eerste instantie vooral uitgewerkt voor volwassenen en uitgetest op volwassenen. En nadien zijn mensen ook gaan denken van, kunnen we die dingen eigenlijk ook niet vertalen naar een jonger doelpubliek? in De klas was langs geweest bij ons op school en uh, onze directie die heeft mij en een collega uh, voor die namiddag ingeschreven. Het was een hele praktische namiddag waar we heel veel oefeningen zelf gezien hebben. En die avond ben ik ook mankvol naar huis gereden, dus dan dacht ik van oké, okay, ik heb echt zin om ermee aan de slag te gaan. Opzij kan. In en uit. Heel goed. In en uit thuis al misschien vlug moeten opstaan, boterham eten, ontbijt en dan voelen ze soms wel dat ze heel druk in de klas komen en dan zocht dat eigenlijk wel voor een momentje van rust om de dag te beginnen. Goed, daar is papaleeuw. Kennen jullie papaleeuw nog? Ja. En hij is aan het stappen. En spier maar met je manen. En papa die ademt in papaleeuw. Niet alleen voor de kleuters, maar ook voor mijzelf uh, sta ik ook al meer bij stil van ah oh ja, je bent nu te veel aan het opjagen en ik breng dat ook over naar mijn kinderen. En als ik zelf ook rustiger ben, dan zie ik dat de kinderen eigenlijk ook uh, vanzelf rustiger worden. En Leeuwen die slapen heel veel. Baby Lee, die wordt zo'n beetje moe, strek je maar eens uit. En geef maar eens. Oh. En Baby Lee, die gaat heel rustig slapen. Je zou denken, van ze zijn ook nog zo klein, maar toch zie je dat ze er veel deugd van hebben. En ik denk, als je het dan doortrekt, ook in de lagere school, dat die momenten van rust zeker uh, welkom zijn. Ik ga een toets maken. Je mag een pen klaarleggen. Uh, voordat we een toets starten, uh, laat ik de leerling heel vaak uh, de ogen nog eventjes sluiten en zich bewust worden van een plaats in de klas. Voetjes op de grond, handjes in de lucht, Wijsvinger met duim. En op onze knieën en we gaan onze ogen eventjes dichten En we gaan ons concentreren op onze ademhaling. Ik laat ze dan ook vooral zich concentreren op één iets. Dat is in de eerste plaats hun ademhaling. Soms vraag ik om de gevoelens van in de speeltijd uh, daar te laten. We zijn nu en hier en dat is belangrijk. En ik hoop dat ze dan gewoon geconcentreerder uh, aan de toets kunnen werken. Hebben ze dan betere vrienden? Dat weet ik niet. Dat hangt nog van heel veel andere dingen af. Als we weten dat de meeste problemen, zoals angst en depressie, eigenlijk ontstaan tijdens de adolescentie, kan je vragen, aan: waarom moeten we ons blijven focussen op die volwassenen, terwijl de problemen eigenlijk al veel vroeger starten? En Misschien kunnen we er dan vroeger bij zijn. Het leuke aan deze nieuwe is dat je die dus stiekem kunt doen als je zenuwachtig bent. De eend noemt mijn dochter die, waarbij je de stress van u laat afzakken. We hebben zelf ook onderzoek gevoerd naar de effecten van mindfulness bij adolescenten op een middelbare school in Vlaanderen. En daaruit bleek inderdaad dat, dat jongeren die, die mindfulness kregen aangeboden na een verloop van tijd minder angst, stress en depressie gingen rapporteren in vergelijking met jongeren die die mindfulness niet kregen aangeboden, en dat die effecten ook op langere termijn uh, bewaard uh, uh, bleven. We zijn begonnen met de innerkritiek uh, te benoemen, innerkritiek, soort stem dat je zegt, ah, je kunt daar niet, spijt, dan zwijgt, houdt u maar klein en doe het vooral niet en toont u niet. En we hebben de tweede sessie, zo'n coaching-sessie gehad. Om eens na te gaan van waar zit die stem en hoe kunnen we die ja, wegkrijgen. Wegkrijgen lukt het dan? Komt die dan terug of is die voorgoed weg? Goh, dat, verzet, dat is zit helemaal heel rustig. Misschien zijn die jongeren wel wat, uh, is er wel wat minder uh, depressie en angst gekomen bij, bij sommige jongeren. Gewoon doordat ze tijdens die mindfulness samen zitten met, met klasgenoten en kunnen praten over hun neerslachtige hun gevoelens, over hun piekergedachten en dat ze merken, oh, ik ben hier niet de enige. Dat soort gevoelens van verbondenheid en op een open en eerlijke manier erover kunnen praten, dat is vast ook wel belangrijk. En misschien is het niet die mindfulness op zich. Ik ben ook nooit zo'n volhouder geweest, met de altijd is als Okay, ik heb dat geen compliment of. Ik probeer iets nieuws en zo blijft het gaan en nu ben ik gewoon gestopt. Het is een groepsgebeuren en ze vertellen elkaar zaken. Sommigen zwijgen een hele sessie. Heb ik eigenlijk gewoon gedurende al, al die sessies nog geen één keer gehoord. Maar dat is oké, okay. maar die pikken dan weer op verhalen van andere leerlingen. En gewoon dat groepsgebeuren is zo belangrijk, denk ik, van ervaren. We zijn allemaal maar mensen. En, en het is oké okay om je niet goed te voelen, het is oké okay om daar iets aan te willen doen. En dat is inderdaad voor mij afwegen van waar kan ik helpen en, en waar is er andere hulp nodig. We moeten alle scholen aandacht hebben voor mindfulness? Nee, dat moet voor mij helemaal niet. Mindfulness is één van vele goede opties om te denken of te werken rond, rond geestelijk welbevinden. Ik vind wel dat alle scholen daar rond uh, moeten bezig zijn. Het bevorderen van geestelijk welbevinden en het bespreekbaar maken van, ja, van, van mentale problemen of geestelijk onwelbevinden. We weten dat er in Vlaanderen enorm taboe rust op uh, psychisch onwelbevinden en alles wat erbij komt kijken naar een stappen. stap. Ja, ik denk één plaats waar we uh, kunnen starten om dat taboe en die drempel naar beneden te halen is, is in scholen dat het normaal wordt voor jongeren om te praten over dingen als piekeren, angst en uh, depressie. Ja, er wordt heel veel uh, in scholen hun schoot geworpen. Natuurlijk hebben wij die leerlingen wel zeven of acht uur op een dag. Dus als wij hen uh, kunnen uitleggen wat de stelling van Pythagoras is en, en hoeveel kilometer uh, ze moeten lopen om in conditie te zijn, dan denk ik dat dit minstens even zo belangrijk is uh, om hen ook psychisch goed in hun vel te laten voelen en weerbaar te zijn en, en de persoon te kunnen laten worden die erin zit. Ik denk dat dat de essentie is van onderwijs.